Welkom bij DAF! Het is erg leuk om bij DAF te werken. Als een team werken we aan één een, een mooi product. Wat ik leuk vind aan mijn functie is dat we hier te maken hebben met honderden verschillende gereedschappen. We hebben heel erg leuke collega's van verschillende achtergronden en verschillende culturen. De sfeer is ontzettend leuk. We werken in een team van ongeveer tien man. We maken altijd wel een grapje en we kunnen ook veel van elkaar leren. De gereedschappen die hier binnenkomen die zijn besleten. Die herstellen wij, die maken wij scherp en dan sturen we terug naar productie zodat ze we weer de machine heen kunnen. Als CNC-operator bedien ik de machines en uh, voer ik ook kwaliteitscontroles uit op motorblokken van een vrachtwagen. Op het moment dat wij een vrachtwagen op de straat zien rijden, dan uh, zijn wij daar ook onderdeel van geweest en dat is hartstikke leuk om te zien. Word jij onze nieuwe collega?